We hebben heel veel water nodig, hè, alles. Dus iedereen lekker veel water geven. En, en dan deze, Ilias. Ja, wat is dit eigenlijk? Nou, dit is een solitaire bijenhotel voor bijen of, ja, die eenzaam zijn. Of die het lekker vinden om alleen te zijn. Of die, die het le ook lekker vinden om alleen te zijn. Ja. Wat ook wel fijn is, ja. Ja, hè? <laughs> zeker. En jij, iemand, jullie, Komen jullie vaker hier om af en toe water te geven? Uh, ja, wij komen vast wel vaker hier om water te geven aan de plantjes. En jeetje te jeetje kijken er, of er uh, ja, dat iets goeie. is. We geven het lekker door aan iedereen, want hoe meer mensen ermee bezighouden, hoe meer er kan groeien. Ja.